Hoi, ik ben Tom, ik ben uh, 33 jaar, ik woon in, uh, in Wolvenga, uh, vlak, uh, vlak om de hoek van mijn werk bij Lennox. Ik uh, ga elke dag op de motor naar het werk met heel veel plezier, zelfs als het regent. Interesseert me niks. Um, en uh, ja, ik uh, werk uh, sinds uh, 3,5 jaar werk ik, uh, voor, uh, voor Lennox IT. Wat zijn mijn taken bij Lennox? Uh, mijn taken bij Lennox houden onder andere houd het in de tweede lijn uh, tickets van de service desk afhandelen, dus de wat, de wat lastigere dingen. Uh, over het algemeen uh, leid ik alle, in ieder geval het, um, het operationele gedeelte van alle projecten uh, leid ik uh, leid ik in goede banen en doe ik nu grotendeels nog zelf. Um, ja, dat zijn, dat zijn toch wel de, de, de wat grotere dingen. Daarnaast ben ik uh, uh, een beetje de hardware-expert van, uh, van Lennox. Dus alle, alle hardware-gerelateerde uh, items, denk aan uh, processoren en, en nou ja, goed, alle specs van laptops, servers, dat soort dingen. Uh, nou, het uh, motorrijden, wat ik net noemde, uh, uiteraard, uh, vind ik erg leuk. Ik uh, ben veel bezig thuis met uh, uh, ook met een stukje serverbeheer uh, voor, mijn, uh, voor mijn eigen plezier. Een stukje labomgeving wat ik thuis draai. Um, en uh, ik speel graag videogames en uh, ik uh, heb een heel hele, hele leuk hondje uh, waar ik uh, graag mee uh, op pad ga. Dat, uh, dat zijn toch wel een, een aantal van de dingen die ik erg leuk vind. Wat vind ik leuk aan de IT? Uh, nou, sommige mensen zeggen ik vind het leuk om met mensen te werken. Ik vind het ook wel leuk om met mensen te werken alleen in de zin van uh, hè, met mensen helpen. Dat vind ik erg leuk. Um, maar um, wat ik leuk vind aan de IT, in de, in de zin van met computers werken, is computers liegen niet. Ze doen exact wat je vraagt. Uh, alleen soms vraag jij het verkeerd en dan wordt het verkeerd uitgevoerd. Maar je kunt het bijna altijd terugtrekken naar jezelf. Fuck up. Ik heb wel een mooi verhaal waar ik ooit uh, bij een vorige werkgever... ...naar een klant werd gestuurd om iets te doen waar ik helemaal geen ervaring mee had. Maar mijn collega die het altijd oploste, die was met vakantie. En op de eerste dag ging er een, hele, een heel netwerk bij een hele grote klant, onze grootste klant destijds, ging plat. En mijn baas zei, ga maar heen en kijk maar. Ik had nul ervaring met netwerken en weet je, ik wist van de router was, of de switch was. Maar voor de rest uh, weinig ervaring mee. En, uh, en ik kom bij die klant en uh, nou ja, alles in te laaien, joh, over een uur hebben we een groot evenement. En uh, joh, uh, los het maar op, daar is de serverruimte veel succes. En ik had een A4'tje met, uh, met wat krabbeltjes erop en, en, en daar moest ik het mee doen. Dus ik, ik loop naar die serverkast toe en ik kijk ernaar en ik zie, nou ja, het staat allemaal wel op een grote batterijbackup. Uh, dus als ik de stekker eruit trek, gaan de servers in ieder geval niet uit. Laat ik gewoon de hoofdschakelaar maar omgooien. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb de hoofdschakelaar omgegooid. Die hele kast op de naar vielen uit, precies zoals ik het bedoeld had, maar nooit had kunnen voorspellen natuurlijk met de ervaring die ik had. En uh, ja, uh, de serverkast weer aangezet, alles start weer op. En magisch was het probleem gefixt. Uh, dus uh, het was niet echt een fuck-up uiteindelijk, maar had het zeker wel kunnen zijn. Waarom ik het leuk vind om bij Lennox te werken? Uh, ik werk hier uh, met, een, met een vriendengroep, nummer één. Uh, dus ik, ik ben uh, als, als eerste werknemer soort van voor oorlog begonnen uh, destijds 3,5 jaar geleden. Uh, en dus dat was, uh, het waren twee vrienden, twee maten van elkaar die elkaar kenden, van de IT-opleiding onder andere. Uh, die gingen samenwerken. Uh, dus, dus ja, je hebt heel erg het gevoel dat je. Uh, nummer één is, omdat ik natuurlijk de tweede werknemer was, uh, ja, je hebt heel veel input in het bedrijf, want ja, je moet het met z'n tweeën doen. Uh, en um, ja goed, en, je, en je, je werkt heel erg op gelijke hoogte, hoor oh, ik weet wat meer van dit, ik weet wat meer van dat. Uh, dus zodoende vul je elkaar heel mooi aan. En Lennox is natuurlijk heel erg geëvalueerd sinds ik uh, sinds we met z'n tweeën uh, dan, uh, uh, dat ik erbij ben gekomen, om het zo te zeggen. Uh, en nu werken we gewoon eigenlijk met een, met, gewoon met een vriendengroep. Het zijn allemaal mensen die elkaar kennen. Uh, en uh, iedereen heeft ook een beetje dezelfde gedachtegang. Het is allemaal een beetje van dezelfde leeftijd ook. Niet dat we moeite mee zou hebben als er een, uh, iemand van een andere leeftijdscategorie bij komt. Maar het is, uh, het, het, het is allemaal heel gemoedelijk. En uh, dat is gewoon heel erg prettig. En het feit dat we allemaal een beetje hetzelfde in het vak staan. Uh, dezelfde ideeën uh, erbij hebben van waar we, waar we naartoe willen. Maar ook de manier waarop je mensen wil helpen. Uh, ja, dat, dat zorgt ervoor dat het gewoon allemaal heel uh, ja, lekker soepel loopt. En uh, ja, gewoon een prettige, prettige werkomgeving is. Een leuke tip of advies voor iedereen die kijkt? Um, als ik een tip mee mag geven, uh, gewoon een hele algemene tip, um, druk eens op Windows V op je computer. Uh, dat is namelijk het, uh, als jij uh, wel eens dingen kopieert en plakt. Uh, met Windows V kun je, uh, in plaats van Ctrl V dus, uh, kun je uh, dingen plakken en kun je een, een lijstje kiezen met de, de, af, de historie van wat je allemaal op je klembord hebt gezet. Dus wat je allemaal gekopieerd hebt. Uh, dus soms moet je, ga je terug en kopen je dingen weer opnieuw die je er al op had staan, die kun je daar aan terugvinden. En dat vond ik altijd wel een, een heel handig trucje wat, uh, wat weinig mensen weten, maar wat eigenlijk iedereen wel eens van pas komt.